We produceren dagelijks met z'n allen heel veel afval. En we weten allemaal, daar moeten we iets mee. Het mooie is, daar kunnen we ook iets mee. Maar dan moet het afval wel goed gescheiden worden. En dat is best lastig. Want ja, wat hoort nou waarin? Dat ligt eraan. Plastic verpakkingen horen bij het plastic. Dat is logisch. Maar ook blik mag bij het plastic. Net zoals drinkpakken, yoghurtbekers, kuipjes en bakjes. Maar... Heeft het een aluminium binnenkant, dan moet het bij het restafval. Denk bijvoorbeeld aan een chipzak of de verpakking van crackers. Ook theezakjes en de verpakkingen daarvan horen bij het restafval. Hier is namelijk vaak plastic, papier of aluminium in verwerkt. Eierdoppen en bloemen mogen bij het groen afval, net zoals bruine koffiefilters. Briefpapier en enveloppen horen bij het papier. Maar tissues en dozen van gebak win niet, want daar zit vaak viezigheid in. Het hoort allemaal bij het restafval. Dat geldt ook voor koffiebekers, tenzij er een aparte bak voor is. Dan kunnen ze daar leeg in. Wil je meer weten? Kijk dan op afvalscheidingswijzer.nl. Want als we goed scheiden, sparen we de grondstoffen van de aarde voor de toekomst.